Mijn naam is Erik Baas en ik ben adviseur bij Scherp en Veiligheid en ik krijg veel vragen van mensen die nou ja, eigenlijk wel benieuwd zijn naar wat dat nou precies inhoudt, Adviseur Veiligheid Veiligheid is natuurlijk een breed begrip. Um, openbare orde, crisisbeheersing, rampenbestrijding. Het is wat we in principe allemaal doen bij Scherp en Veiligheid. En wij adviseren overheden, semi-overheden, non-profit organisaties bij allerhande veiligheidsvraagstukken. En vandaag wil ik eigenlijk graag even uh, inzoomen op het onderwerp ondermijning of ondermijnende criminaliteit. Um, nou, over containerbegrippen gesproken, dat geldt eigenlijk ook voor ondermijning. Dus om het daarover te kunnen hebben is het misschien wel goed om even stil te staan bij de vraag, wat is het dan precies, waar hebben we het dan precies over? Uh, en dat doe ik vooral vanuit het perspectief van de lokale overheid. Want dat zijn eigenlijk wel, he, de gemeente, dat is eigenlijk wel de partij die ons vaak om ondersteuning vraagt op dit onderwerp. En als we het dan over ondermijning of ondermijnende criminaliteit hebt, um, dan heb je het eigenlijk over een aantal uh, fenomenen, maar ook over bepaalde gedragingen. En als je het hebt over fenomenen, want zo noemen we dat, dan gaat dat bijvoorbeeld over de productie en vervaardiging van drugs. Dat gaat over mensenhandel, uh, denk aan uh, seksuele uitbuiting, maar ook arbeidsuitbuiting. Uh, denk aan witwassen, fraude, uh, et cetera. Uh, en een ander wat minder tastbaar uh, onderdeel daarvan betreft ook integriteit. En dat is nogal belangrijk binnen de overheid, um, omdat er gewerkt wordt met, met overheidsgeld, met publieke middelen. En die moeten ook op de juiste manier worden besteed. Dus de overheid heeft ook baat bij dat zij niet ongewild, want dat is de kern waar het over gaat, dat zij niet ongewild um, ja, de onderwereld faciliteren met legale middelen uit de bovenwereld. Um, Overigens is het wel goed om daarbij uh, in het hoofd te houden dat wij niet de ambitie hebben dat we ondermijning de wereld uit gaan helpen. Ondermijning is al zo oud als de weg naar Rome. Uh, zolang er mensen zijn is er al ondermijning en zolang er mensen blijven zal er ook ondermijning blijven. Uh, maar wat we wel kunnen is, is gemeenten meehelpen, nadenken over de vraag hoe kunnen we nou zoveel mogelijk barrières opwerpen. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat wij ongewild uh, zaken faciliteren die we helemaal niet willen faciliteren. Ik noemde net al een aantal fenomenen, hè. waar hebben we het dan over? Uh, als ik kijk naar mijn eigen werkgebied geografisch gezien, dan is het toch met name Noord-Nederland, waar ik de afgelopen jaren mijn opdrachten heb gedaan. Dan hoeven we ook niet ver uh, buiten de deur te kijken om uh, recente voorbeelden uh, op te noemen. Ik denk dan zelf aan, uh, nog niet zo lang geleden in Nijenveen, bij een, voormalig, uh, bij een voormalige manege, uh, waar de grootste cocaïnewasserij van Europa werd gevonden, uh, in de gemeente Assen, in Assen zelf... ...is onlangs een aantal mensen opgepakt op verdenking van mensenhandel, illegale prostitutie. Um, in de horeca in Zwolle, nog niet zo lang geleden, mensen opgepakt wegens arbeidsuitbuiting. Um, maar een andere kant van die medaille, of um, een ander soortig fenomeen... ...wat uh, ook in Noord-Nederland wel aan de orde is geweest... ...is bijvoorbeeld een onderzoek naar een criminele bende... ...waar ook de gemeente een, een, zijdelings een rol in heeft... Um, ...dat resulteerde in, in de gemeente Weststellingwerf in dit geval ook in de intimidatie van raadsleden. En dat is wel even een punt wat ik nou ja, wil uitlichten. Hè. Dat is de, de gemeentelijke organisatie is natuurlijk meer dan alleen de, de, de, ja, de ambtenaren, is meer dan alleen het college van BMW. De gemeentelijke organisatie is in principe ook de inwoners die via de gemeenteraad, hè, via uh, democratisch gekozen vertegenwoordigers... ...bepalen uh, hoe het er in een gemeente aan toe gaat. Uh, en dat maak je als raadslid ook uh, bijzonder kwetsbaar. En dat kan twee kanten opgaan. Je kunt heel integer handelen... ...en daardoor te maken krijgen met intimidatie... ...zoals je bijvoorbeeld hebt gezien in Weststellingwerf Het kan ook zijn dat je, al, hè, dat je als crimineel misbruik maakt... ...van de democratie door jezelf verkiesbaar te stellen. Ook daar zijn voorbeelden van. Nog niet zo lang geleden is er een ex-spookraadslid... ...zoals het dan heette in Delft-Cel uh, opgepakt... ...die nooit in de raad zat, maar die wel... ...via de lokale politiek, via de lokale democratie, zijn eigen criminele uh, activiteiten kon uh, bekostigen. Wat is nu de rol van de lokale overheid bij de aanpak van ondermijning? Um, ik denk dat die rol belangrijker is dan je op het eerste gezicht misschien denkt. Um, als lokale overheid, als gemeente, heb je een hele faciliterende rol naar je inwoners, naar je bedrijven... ...naar, je, uh, he, naar eigenlijk iedereen die, die in de gemeente actief is. Onder andere door het verlenen van vergunningen, evenementenvergunningen... Uh, waarbo omgevingsvergunningen, drank- en horeca- of alcoholvergunningen... ...de naam van die wet is onlangs aangepast in alcoholwet. Um, hè, maar ook subsidies of, of uh, subsidies in het kader van, van, van zorgverlening. Denk aan PGB, denk aan, uh, aan WMO-beschikkingen, et cetera. Er gaat een hoop geld in zo'n gemeentelijke organisatie om um, en dat maak je dus ook uh, kwetsbaar. Dus de rol is in de basis als lokale overheid... Om je inwoners te faciliteren, maar daar zit tegelijkertijd ook de kwetsbaarheid. Dus wat wil je als, als, als lokale overheid nu eigenlijk? Het opwerpen van barrières om die kwetsbaarheden in toom te kunnen houden. Uh, hè, dus je stelt bepaalde vergunningvoorwaarden op, je stelt beleid op. Uh, denk, aan de, hè, denk aan de algemeen plaatselijke verordening, heel bekend voorbeeld, maar ook uh, beleidsregels in het, in het kader van de wet BIBOP of. Uh, Drugsbeleid, bijvoorbeeld de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester in het kader van de opiumwet. Een aantal voorbeelden waarbij je als gemeente dus de mogelijkheid hebt om zoveel mogelijk barrières op te werpen in het tegengaan van ondermijning en ondermijnende criminaliteit. En met als hoofddoel ervoor te zorgen dat je als overheid niet de onderwereld onbedoeld wilt faciliteren. Een ander belangrijk onderdeel, een belangrijke rol van de lokale overheid. ...is integer handelen. Denk aan omgangsnormen, maar denk ook aan bewustzijn. Ben je je bewust van de risico's die je loopt? Bijvoorbeeld als raadslid, maar ook als ambtenaar of als lid van een college van BNB. Welke knelpunten komen we nu eigenlijk tegen als het gaat om de aanpak van ondermijning... ...binnen de setting van de lokale overheid? En dat zijn er best veel. En dat zijn ook wel knelpunten waar gemeenten heel erg mee worstelen. De afgelopen jaren is er ontzettend veel aandacht gekomen voor het onderwerp ondermijning. Dat begon een beetje in Brabant... Um, maar dat, ja, dat heeft eigenlijk zijn weg gevonden naar heel Nederland. Um, het is ook goed, goed om je te realiseren dat uh, Nederland, als het gaat om logistiek, een fantastisch land is om als crimineel je activiteiten te ontplooien. Fantastische infrastructuur, je kunt relatief uit het zicht van iedereen uh, opereren. en je hebt Binnen no time heb je alles op die plek waar je het wil hebben, wereldwijd. He, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Nederland een potentieel distributiecentrum is als het gaat om, de, om drugshandel bijvoorbeeld. Um, dus als lokale overheid heb je natuurlijk niet uh, de invloed op dat gehele proces. Maar kun je wel kijken wat je vanuit jouw eigen rol als lokale overheid nu kunt, kunt doen. En daarbij uh, uh, zien we wel vaak een aantal knelpunten naar voren komen. Uh, en dat begint eigenlijk al helemaal aan het begin bij het, uh, bij het ontbreken van bewustzijn. Hè, weten we eigenlijk wel wat het is? Zien we de gevaren? Herkennen we de gevaren? Kunnen we de signalen ook duiden? Um, he, dus dat is, en dat is een, een, een eerste knelpunt. Um, en een tweede belangrijk knelpunt um, is eigenlijk ook of de, de vraag of beleid wel actueel is. Biebop-beleid, drugsbeleid, integralfveiligheidsbeleid, je APV, etc. Is alles daarin opgenomen wat je kan helpen bij het opwerpen van zoveel mogelijk barrières. En als het dan al actueel is, voer je het dan vervolgens ook consequent uit. Dat is ook een belangrijke vraag die we vaak tegenkomen. Um, maar ook de informatiepositie. Een heel belangrijk kenmerk van, van een openbare orde adviseur, maar ook voor een burgemeester die zelfstandige bevoegdheden heeft, is uh, dat hij een goede informatiepositie moet hebben om zijn werk goed te kunnen doen. Um, en daar zit wel een groot knelpunt, omdat heel veel informatie niet bij elkaar komt, niet automatisch in ieder geval. Um, en dat zegt dus ook iets over de mate van samenwerking. Kennen we elkaar genoeg? Weten we van elkaar wat we doen? En weten we ook wat, van elkaar wat we mogen verwachten? Um, ja, sommige clichés over ambt, ambtelijke organisaties zijn wel een beetje waar. Ik, we horen toch wel heel vaak um, de opmerking dat we op eilandjes werken. En dat is, uh, ja, dat is iets wat je wel terugziet als het gaat om, uh, om het ontbreken van een goede informatiepositie. En tenslotte, uh, wat vervolgens ook ontbreekt, als we dan hebben geïnvesteerd in bewustwording... Uh, we hebben mensen laten zien wat de urgentie is, mensen zijn zich bewust van de signalen. Waar kunnen we dan vervolgens heen met die signalen en wie gaat dat oppakken? Ook dat is niet altijd even goed afgebakend, waardoor signalen blijven hangen uh, en niet verder worden opgepakt met alle gevolgen van, uh, van die. Welke oplossingen zien we eigenlijk voor gemeenten bij de aanpak van uh, ondermijning? Hè? Of bij het oplossen van de knelpunten die ze daarin ervaren? Uh, dat zijn eigenlijk een aantal heel basale dingen die logisch klinken, maar... Uh, die dat in de uitvoering niet altijd zijn. Om te beginnen is het van belang dat, dat er binnen de gemeentelijke organisatie periodiek informatie wordt gedeeld. Dat er signalen worden gedeeld die mogelijk kunnen wijzen op iets dat op ondermijning lijkt. De ene keer uh, blijkt uiteindelijk dat het niks is, maar het kan ook heel goed zijn dat het, signaal, dat het een signaal oplevert waar je iets mee moet en waar je misschien ook uh, met je eigen interne organisatie te weinig mogelijkheden hebt om daarop te interveneren. Uh, en dat brengt me dan ook bij het volgende punt. Uh, maak ook afspraken over op welke manier en met wie je kunt escaleren. Het RIK uh, heeft natuurlijk een hele belangrijke taak als het gaat om de aanpak van ondermijning. Zij, zij kunnen binnen hun samenwerkingsconvenant ook informatie delen met andere partners, politie, openbaar ministerie, douane, belastingdienst, etc. Um, en door daar van tevoren al goede afspraken over te maken, weet je ook dat de, de, de casuïstiek die je inbrengt bij het RIK. Nou, dat hij ook daadwerkelijk daar uh, thuis hoort. Um, we hebben het al een keer gehad over het opwerpen van barrières. Het is heel belangrijk voor een lokale overheid om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk ruimte wordt gegeven aan mensen die verkeerde bedoelingen hebben. En hoe doe je dat dan? Door actueel beleid te hebben um, op het gebied van ondermijning en die ook consequent uit te voeren. Dat is ook een heel belangrijke voorwaarde daar. Um, Daarnaast zien we dat er ook wel heel veel gemeenten, of nee, dat moet ik eigenlijk anders zeggen. Het werk van, een, van de, de OOV-ambtenaar of de IVZ-ambtenaar of de adviseur Integrale Veiligheidszorg, ze hebben heel veel verschillende namen, is de afgelopen jaren ontzettend veel uh, veranderd. Veelzijdiger geworden, de burgemeester heeft steeds meer bevoegdheden, zelfstandige bevoegdheden gekregen in het kader van de aanpak van ondermijning, ook in het, uh, ook op een aantal andere onderwerpen die de openbare orde raken. Uh, maar de capaciteit is niet altijd meegegroeid. Dat betekent dus dat er steeds meer dingen uh, gedaan moeten worden met dezelfde mensen met dezelfde capaciteit. Het is heel belangrijk dat gemeenten ook kritisch kijken naar hun eigen organisatie. Hoe, heb, hoe hebben we dat nu eigenlijk geregeld? Waar lopen we in de capaciteit tegenaan? En hoe kunnen we dat beter doen? Uh, en tenslotte... Um, het ene onderwerp manifesteert zich de ene keer wat meer dan het andere onderwerp. Want als we het over het werkveld van openbare orde hebben, dan denken we niet alleen aan ondermijning, maar ook aan uh, sociale veiligheid. Uh, personen met verward gedrag die voor overlast zorgen. Uh, aan fysieke veiligheid, rampenbestrijding, crisisbeheersing. Het zit allemaal in hetzelfde takenpakket, maar het kan best zijn dat het ene onderwerp het ene jaar meer aandacht heeft dan het andere uh, onderwerp. Dus probeer als gemeente ook te kijken hoe je die vraag zo flexibel mogelijk kunt invullen. De ene keer heb je op het ene wat meer capaciteit nodig en de andere keer op het andere. Hoe kunnen wij als Scherp in Veiligheid gemeenten nou ondersteunen bij het vraagstuk van de aanpak van ondermijning? Uh, dat zijn eigenlijk best wel veel verschillende manieren. Een combinatie daarvan kan, aparte vraag kan ook. Uh, maar meestal bestaat het uit een aantal van de volgende elementen, namelijk uh, tijdelijke ondersteuning op capaciteit uh, of op projectbasis. Soms dan wordt er een projectleider weerbaar bestuur uh, gezocht die echt kijkt naar de organisatie, naar de weerbaarheid van de organisatie. Maar het kan ook best zijn dat we, dat een bepaalde casuïstiek op de plank blijft liggen die anders niet wordt opgepakt. Daar kan Scherp in Veiligheid um, goed op instappen, omdat we ook de kennis, over de kennis en kunde kunnen beschikken, zowel op het proces als op de inhoud. Um, het op orde brengen van de basis. Ik heb al een keer genoemd over welke oplossingen je als gemeente nou kunt, uh, kunt aandragen om, om, die, om die aanpak... Te intensiveren, samenwerking, afstemming, verbeteren van de informatiepositie, je beleid op orde. Allemaal van die voorbeelden van het op orde brengen van de basis. Daarin kunnen wij als Scherp en Veiligheid gemeenten ook ondersteunen. En dat heeft als voordeel dat je de capaciteit die je binnenhaalt... ...dat je die ook gebruikt om het proces te verbeteren... ...zodat de mensen die daadwerkelijk van de inhoud zijn... ...de mensen die daadwerkelijk ook duurzaam, langdurig aan de gemeente verbonden zijn... ...dat die weer op weg worden geholpen... Uh, dat die weer in het comfort worden gebracht om hun werk beter te doen. Um, ook als het gaat om het vergroten van de bewustwording, gemeenteraden meenemen in het fenomeen van ondermijning en wat hun mogelijke rol daarin is, dat soort sessies kunnen wij ook aanbieden, al dan niet in samenwerking met het RIEC. Um, het kan ook zijn dat in de vraag om beleid op orde te brengen, dat we nieuw beleid schrijven voor een gemeente, zodat het schrijven ervan, ...en uh, de implementatie daarvan goed geregeld zijn... ...nogmaals om de mensen die zelf in die organisatie actief zijn... ...weer zoveel mogelijk uh, in comfort te brengen dat ze hun werk goed kunnen doen. Um, Ten slotte ook een, een belangrijk, uh, belangrijk uh, aanbod dat wij, dat wij vaak doen... ...is een gemeente helpen bij het, bij het opzetten van een, van een lokale ondermijningstafel, een casestafel. Uh, geef er een naam aan die, uh, die, uh, die bij je past maar die samenwerking tot stand brengen, mensen ook laten zien waarom ze elkaar nodig hebben bij de aanpak, dat het niet alleen maar iets is van, van een afdeling openbare orde en veiligheid. Dat zijn zaken waar wij als scherp en Veiligheid ontzettend veel ondersteuning bij kunnen, kunnen bieden. En ook bij het activeren van het netwerk. Dus mocht je je nu herkennen in een van deze vraagstukken en denken van ja, daar moeten wij als gemeente of als organisatie eigenlijk wel iets mee doen, dan zou ik het ontzettend leuk vinden om op korte of langere termijn eens een keer een kop koffie te drinken en dan kunnen we er wellicht eens wat, uh, wat langer over nadenken. Um, want het is belangrijk dat wij wel elke vraag individueel beantwoorden. De ene vraag, het onderwerp ondermijning is altijd hetzelfde, maar de, de ondersteuningsvraag is altijd weer anders. Dus in die zin leveren we wel graag maatwerk.